Zo een hele goede morgen lieve YouTube-kijkers van de Stofjes. Uh, vanmorgen geen hardlopen. Uh, ik ben, uh, gisteren ben ik al naar de fitness uh, geweest. Ik heb uh, mijn fitnessdingetjes gedaan. En vandaag beginnen we weer met de competitie. Juliana, naar de vuurwegen te zijn. Natuurlijk had ik eerder ook kunnen staan. Uh, maar ja, gisteren ook een uh, feestje gehad. Dat is ook iets later geworden. Ik denk, nou, dan vandaag maar een keer overslaan. Maar is overslaan voor mij niet altijd een leuk ding. Want vaak dan heb ik dan zoiets van, oh, dat doe ik de volgende keer weer. Dus ik ben heel makkelijk genegen om, tenminste in sommige gevallen, heel makkelijk genegen om dan te zeggen van, de volgende keer van, ah, doe ik de volgende keer wel. Maar, ja, van uitstal komt afstal. En dat had ik eigenlijk bij de fitness ook. Bijna anderhalve weken niet gesport. Niet naar de fitness geweest. Uh, temperatuur. Uh, uh, ding, dingen die je doet in de vakantie. Uh, morgen begint uh, begin mijn werk weer. Zit mijn drie weken zitten erop. Dus dan gaan we, weer, uh, gaan we weer werken. En dan krijg je weer een heel ander ritme. Zoals ik al zei, nou met de vakantie ook. Dan ga je klusjes doen en dan denk je op zich van uh, klusjes op tijd klaar. Ik uh, ga lekker dingen uh, lekker sporten. Nou, dan is het uh, warm. Ik uh, mm, denk dat ik toch maar even lekker thuis blijf. <laughs> toch helemaal even niet. Dus ja, dat zijn al van die, uh, van die dingetjes. Uh, maar zoals ik al zei, gisteren natuurlijk uh, gesport. En, uh, ja, dat was, wel, dat was wel lekker moet ik zeggen. Twee uurtje in de sportschool geweest. En ja, natuurlijk al, al, al kan ik vier uur in de sportschool zijn. Wil ik wil niet zeggen dat ik iets gedaan heb, maar nee, ik heb wel degelijk wat gedaan. Ik heb wel degelijk wat gedaan. Ik heb uh, zo'n uh, zo programma wat op de telefoon staat is dus een app van, uh, van de sportschool. En uh, ja, daar kun je uh, allerlei oefeningen invullen aangeven welke spiergroepen je getraind wil hebben, dat geeft hij aan met welke attributen of machines of apparaten waar je mee kan werken of mee moet werken. Dat is heel uitgebreid. Alleen, ik, moet, ik heb gemerkt dat ik moet een nieuw schemaatje maken. Ik moet een nieuwe trainingsvorm maken. We dus hebben andere apparaten die staan niet in, dit, in deze app ja, dan moet ik even gaan zoeken naar alternatieven wat dan beter aansluit op de apparaten die er zijn. Uh, nou, gisteren heb ik ook even wat uitleg gehad met twee apparaten hoe dat dat zit met de oude modellen. Uh, bijvoorbeeld voor je, voor je bospieren. Uh, er was uh, daar een apparaat waar je recht uh, zit en dan uh, van je afnieuwt. Nou hebben, ze, nou hebben ze die dus niet. We hebben wel eentje die dan die, die, die dit ziet zo. Het gewicht naar boven. Nou, dat is, die is niet recht vooruit. Um, en uh, dan hebben ze een apparaat waar je zeg maar met een bankje die kun je in de hoek en dan kun je omhoog, recht omhoog of schuin. Nou, dat is dan eigenlijk de vervanger. Als dus je de bankje een beetje schuin die, ja, dan doe je eigenlijk toch alsof je. Zeg maar een soort bijna een, een bankdruk idee hebt. Nou, dat dus. En uh, nu gaan we er naar Juliana. De eerste training weer voor, uh, voor het seizoen vanaf, uh, ja, die dan vanaf uh, eind augustus uh, gaat starten met de competitie. Ik ben benieuwd. Er zitten een paar uh, nieuwe clubs tussen. Een keer naar Utrecht, een keer naar Amersfoort. Een we in de een halster die is bij ons in de dingen gebleven. In de pool. Dus ja, dat zijn allemaal van die verre. Oh ja, VV8, eh, VVE. VV. Dus we kunnen weer drie keer naar Limburg. Of twee keer. Twee keer, twee keer. Oh ja, en van Rijn. Ook Limburg, drie keer. Limburg. Ja, daarentegen we hebben ook uh, ABC en Union uh, nog steeds erbij. Dus van uh, Orion. Orion, Orion. Dus dat hebben we goed komen. Nou, voor de rest. oh ja. bij uh, waren van de week naar een, uh, hadden we een dagje Koblenz gedaan. Super leuke stad. Dat wilde ik al, uh, al een jaar of drie. Dat heb ik volgens mij in andere vlogs ook al uh, verteld. En uh, het, kwam er maar niet van, het kwam er maar niet van. En nu had ik echt zoiets van: we gaan. We gaan gewoon een dag naar Koblenz. Uh, ik wilde eerst kijken voor een uh, overnachting erbij. Maar nou, dat ging dus niet lukken in verband met het werk van, uh, van mijn vrouw, van Wil. Dus, uh, dus dat ging niet. Dus moest een dag ja, daar morgens voor vertrekken. In een uh, uurtje of uh, ja, twee, tweeënhalf. Nee, tweeënhalf, drie, ja, tweeënhalf, drie kwartier op. Twee uur, drie kwartier Zijn we ongeveer in Koblenz. Ja, je kan zeggen het is ver rijden, maar ja, qua tijd valt het best wel mee. We waren er mooi op tijd, s'morgens vroeg. Het was rustig. We hebben de, de kabelbaanroute tour gedaan, plus het slot wat daarboven is. Supermooi. Dan kun je kunt ook meteen zien dat het ook allemaal wel van vroeger uit al, al, al behoorlijk uh, economisch aangelegd was daar zo. Met de wijnboeren en uh, weet ik het allemaal. Je zit natuurlijk uh, midden in de wijnstreek. De moezel. Dus ja, wat dat betreft, uh, dat was mooi. Dat was mooi. Ik kan nog één, uh, één kasteel willen, willen bezoeken, maar ja, we hadden best wel uh, veel gelopen, want het is wel veel lopen daar zo. We hadden best wel veel gelopen en toen uh, hadden de dames iets van oh, nou dat gaan we niet meer doen. Dus, <laughs> uitnodiging. We gaan nog een keer terug. We gaan nog een keer terug. Het dus. hartstikke leuk. Ah, een dagje, voldoende te doen, uh, parkeren betaalbaar. Ik ben een hele dag gestaan. Is dus Een dagkaart voor 15 euro. Dagkaart 15 euro mensen. 15 euro. Waar vind je dat hier in Nederland dagkaart? Uiteindelijk was, was ik 12 euro kwijt. Ik was eerder gegaan dan Zo bij zoveel uur gaat dan, geld dan een dagkaart. Ik was 12 euro kwijt voor, uh, ja, voor bijna een, een dag. Daar in de parkeergarage staan. Nice. Nog betaalbaar. Uh, prijzen bij, uh, bij de horeca ook nog gewoon betaalbaar. Of je af en toe als van, nou, dat weet ik niet maar dan ga je op een gegeven moment terugkijken naar de hoeveelheid wat je krijgt. Ja, dan krijg je daar, uh, wat je hier nou voor, uh, voor 30CL betaalt voor 33CL betaalt, krijg je daar gewoon een half liter. Dus ja, hé. Hey. En dat maakt wel het verschil. Tanken, terug weg. Of heenweg uh, hebben we uh, eerst getankt, zijn we naar vier zijn geweest. Dus morgens vroeg had ik daar getankt, was je 1,77. kom smiddags komen we terug. En, ja, natuurlijk uh, met de gedachte van, dan gaan we niet even voordat we dan naar Nederland gaan. Doe hem daar niet even vol, uh, vol tanken. Zo dus denk ik op 1,66. 1,66. Lekker man. Dat kan je tenminste uh, ver tanken. Dus volgegooid. Ja, daar rijd ik nou, uh, nou nog van. Dus uh, wat dat betreft, top. Goed, jij um, is een wat langere zondag plaats, omdat ik natuurlijk nu niet die korte route heb naar huis. Maar ik ben nu onderweg naar Juliana uh, zoals ik al een paar keer uh, vernoemd heb. En ik ben nu op de snelweg. Dus met deze ga ik afsluiten. Ik zou er in ieder geval zeggen van heb je dit leuk gevonden, blauw omhoog. Even abonneer op dit kanaal. En dan zie je je volgende week terug. Ik zou zeggen, tjoe!